Het is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. De lijn presenteert vier zeer kritische consumenten die eten voor twee. Vijf producenten en een spervuur aanvragen over hun product. Een beetje tek. ben je, Wist. Ik kan het begrijpen. een beetje stressé. Meestal heb ik het gevoel dat ik recht in mijn schoenen sla. Dit is de zwangerschapstest. Goedemiddag.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 Wat zijn uw grote challenges voor de toekomst? Een van de grote challenges is dat alle emballages die gaan over de salade. Want de salade moet transparant zijn. Want iedereen acht de salade. Dat snap ik ja, wel. Dat snap wel. ik wel dat dat een probleem is voor sommige klanten. Zeker bij delicate producten zoals frambozen of aardbeien. We wilden graag wel zien of die er goed uit zijn of niet.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 Is prêt à faire les efforts pour que tout soit durable. Peut-être euh, ne retrousser un peu plus les manches et euh, être plus sélectief euh, pour choisir les bons produits. Ik heb het straks geweest, maar echt chapeau. Maar het feit qu'il y ait autant de en autant de progrès, sans compromis sur l'hygiène, etc., is echt génial. Welke proeven? Ja hoor, kijk, speciaal gewassen voor jullie. Ja, we hebben gewoon gemerkt binnen de lijst dat het is 5 voor 12 is. Dat is een mindset. Volledig ongezwaaid is, dan kun je echt wel heel rap gaan. En vandaar, we moeten bewegen voor de toekomst. De Leijzer, mee met het leven.